Maar geen bol. En uh, een ja. Um, ja, Leuk dat jullie er allemaal zijn. Uh, in 2005 ben ik met mijn eigen bedrijf begonnen. Uh, DB8 ik maak websites, webapplicaties. En in 2007 ben ik helemaal op uh, mijn andere baan opgezet ben ik helemaal fulltime gegaan. En wat ik miste was eigenlijk toch wel mijn koffieautomaat waar je gegevens of uh, gesprekken hebt met andere mensen over van alles en nog wat. En uh, toen ik in 2000 ik werkte vanuit huis en uh, dan heb je dat niet. En in 2010 uh, hoorde ik uh, of 2009 hoorde ik van het concept Open Coffee. En um, dat is een concept dat in Engeland ontstaan is bij it-ers die samenwerkten via internet en ook elkaar wel eens in het echt wel eens ontmoeten wilden. En wat ze hebben gedaan was uh, met koffie, omdat als je zocht met koffie uh, ideeën uitwisselt, kan je daarna mee aan de slag. En dat heb je niet met als je ergens een biertje gaat drinken, dan is het gewoon gezellig. Ook leuk, maar dat is anders.